Nou, dames en heren, jongens en meisjes, oh, ik begin even van jullie oké. Oké. Okay, dames en heren, tijd. jongens. <laughs> ik, het was oh, ga ja. ook niet dames en heren. Het was ook niet dames en heren. Nee, nee, nee. Ik ben... <laughs> Beste kijkers, bedankt voor het kijken. Ja, dat is ook niet echt goed, dat is meer een outro. Uh, misschien moet jij het schippen, ik ben altijd degene die het Misschien moet jij het gewoon eens kunnen doen. Hadden we, niet, hadden we niet afgesproken dat we begonnen met hoi, en dan die ongemakkelijke <laughs> stilte. <laughs> Oké, okay, maar gaan we het dan ook echt op commando zeggen? Zeg maar dat we het allebei tegelijkertijd zeggen? Uh, of gaan we ja. echt gewoon hoi? hoi". Ja, nee dat is wel leuk, zo heel, de, heel droog. Allebei tegelijkertijd of niet? Nee, nee, nee, gewoon droog zo, hoi, hoi. Oké. Okay. <laughs> begin jij met nee, hoi, dan, jij? Dan, dan ga ik wel gewoon zeggen van, uh, dat we weer terug zijn en zo. Oké. Okay. Hoi. Hoi. We zijn weer terug. <laughs> oh, dat is echt ongemakkelijk. <laughs> <laughs> Die oh. pauze <laughs> oké, oh, oké, okay, okay. we beginnen wel gewoon, f**k die intro. Ja. Oké, okay, kom eens Oh, met schilder deze keer, joh. Ik wil ook een keer dat ding neerzetten, mijn nieuwe ability. Oh, oh ja. ja. B better have my money. Copyright. Je zong zo oh, goed, het ja. leek net echt. Ja. <laughs> oh je, ja, oh, dat is wel nice. Dan ben je beter beschermd ja. Oh, dit was, teamwork. dit was echt teamwork. Dit was echt okay. teamwork. Oké, volgende. Wat is, hoe hoe zou je zitten, moeilijk spel man? We zijn echt aan lekker bezig. Nou, wat nou, moeilijk spel? Ik zie wel echt heel veel rode tonnetjes, dus het is geen goed idee. Ja, dit is echt heel veel. je hey, rechts van je, rechts van je? Oh. Ja, ja. Links van me ook, joh. Ah, ik ga meer joh. Doe. Ik hou je kogels tegen. Oh, je weet ook al niet. Doei. Doe het nu even, even normaal. En, uh, even stel. Wacht, even goed neer gaan zitten. Hè. Daar heb je ook van die red barrels. Misschien moet ik gewoon zo'n red barrel schieten. Wacht, ik gooi een granaatje daar. Oh... Waar is je timing gebleven? Ja, ik was gewoon zo... nou zo graag schieten, Oh... en ja, nu ben ik gewoon Kijk, bijna uit, ja. neer, joh. Oh. Oh, die manier... Oh, nee! Ja, ik ben zo neer. Ik... Ah, oh, scheit man. Eh, uh, ik ga wel proberen jou te zeven, joh. Oké, okay, dan ga ik hier naar achteren. Oh, uh, nee, dat ga ik niet doen. Oh, nee! God. Oh, oh. noep. Oké, deze keer blijf ik gewoon hier achter zitten hoor, ik zat gewoon helemaal veilig. Laat maar, okay. ik zit de hele tijd super safe en dan ga <nacht> keer het om gewoon te gaan schieten. Oké, okay, ik ga nu alleen maar nog doen wat jij zegt. Nee, nee dat zeg ik ook weer niet. Zo professioneel, ik heb nog nooit zo iemand zo mooi zien spelen. Ja. Ik ben wel blij dat je dat niet jezelf zegt. Ik, bijna... ik moet echt gewoon bijna huilen ook hè. Ik ben neer. Niet ik... doe niet doe niet doen, nee. doen, wat doe je? Nee. Oh, ik dacht even dat Save ik ook me. neer zou gaan. Wat deed je? Waar ging je daar Ja, ik dacht ik... Ik dacht ik kan die nog wel aan als laatste mannetje. Oh. Ik ga weer die treinen. Niet denken. Oh, ze komen ook gewoon weer. Oké, okay, er is er nog één, er is er nog één. Hij is sterk. Hij <laughs> is sterk. Hij is sterk. Ah uh, yes, heb hem, heb hem. Nice, lekker, lekker. Het ziet er hier wel heel sick uit. Whoa. Oh, bom! Oh, zitten, uh, zitten. Hoe noem je dat? Trip, trippy bombs, tricky, trip. Trip mines. Trip, booby traps. <laughs> <laughs> Oké, okay. dat is duidelijk. pas op. Oh, bom, bom, bom. Ik zie die dingen ook allemaal niet, ja! Ah, mijn like! Ze zijn rood, ze zijn rood. Ja ik moet er even op klikken. We moeten ze eerst af okay, Even, Even chill nu. Even lopen. Ik, ik ren door al die dingen heen. Ja ja, ging er echt voor. Oh man, dan moeten we moeten daar ook nog op gaan letten. Pas op, bij de ingang dit is er sowieso weer heen. Zouden ze echt nijnd zijn in het spel dat ze hier ook een zouden willen zetten? Nee. Ja, dit gaat wel soepel. Ja, dit gaat lekker hoor. Kom op, echt lekker bezig. Wat is dit blauwe ding? Meisje groen. Oh! krokodillenjas. Oh wat? Ik heb een gekregen. Klassieke M1A. Gekregen. Ik ook een krokodillen waar hou je die vandaan? Zijn ik een heb... Ik heb neer? Doe hem eens aan. Oh, ik hoor een okay. bom. Hier, kijk eens, kijk eens hier. Ja, ik zie hem, ik zie hem. En basically. ook aan de linkerkant. Dus we moeten even kijken of we om kunnen voor Sneaky. zijn. Oh, rechts ook. Jongen. Ja, kijk, hier is niks. Oké, okay, wacht, ik zal ik hem even aandoen? Ja, trek hem even aan. Ik ja, die heb even kijk die je jas even aan. Kokendeel hier. Uh, ze noemen hem kokodeel omdat hij groen is, zeker. Oh, hij is niet, het is niet de echte. Ah, niet, niet heel leuk. <laughs> dat is jammer. Oh jeetje, we hebben hier gewoon nul cover. We gaan oh we ja, doen. doei, ik heb geschoten. Oh, <laughs> zo. Dit zijn dus goede gastjes. Deze zijn geel. Nee, die zijn nog geel. Ja, echt een lelijke was dat, dat betekent waarschijnlijk ook dat ze van pis zijn. <laughs> Oké. Okay. Oh, ik kan niet. M ik kan niet. Oh, ik heb nu extra die fans Ja, Later het toch. Wel safe spelen. Ja, ik probeer het safe te spelen, maar ze hebben vlammenwerpers. Ja joh. niks mis met de vlammenwerpers. Oké! Okay. Dat was heel snel. Yes. Oh, oh ik pas krijg, op. er staat een gast achter mij. Oh. Oh. Maar ik ben wel goed dood door een clean-up hier <laughs> Dus dat is wel. Dan hoef je niet per se voor te schamen. Nee. Ik ga de andere kant op ja. Ja. Oké. Okay. Jij bent echt, echt een geweldig team zo. Ja, Overleggen is al. echt niet jouw ding. <laughs> hij, keek, hij keek me heel verdacht aan, dus toen dacht ik niet goed voor ga schieten. Ja, ja wat zomaar. Deze keer ga ik ook ga ik echt ondersteunen. <laughs> We gaan echt naar elkaar toe weer. Oh, ja, wel... is er bijna neer. Martin is er niet neer. Hij is neer. Hij is neer. Hij is echt officieel. Hij is officieel neer. Nice, Breed de Oké, Oké, oh, nou, oké nou. Oh, oh, oh, oh. Oké, okay, ik wil ook zien. Die gaat hij sowieso laten vallen daar. Gaat hij die laten vallen? Dat zou mooi zijn hoor. Hoe kan je nou een kraam besturen vanaf hier? Ik ga dat... Ja ja dat gaat oh, ie. hij. Gaat... Yes. Oh damn. Die hele ding is ook oh, gewoon niet nice. kapot. Alles is op plof, maar dat ding gaat niet kapot. En een wapentje. Heb je ja. ook een wapentje gekregen? Zeker wel. Nice. Oh, daar gaan we. Oh, ik al naast. Ik weer omhoog. Oh, nog een beetje naar boven. Ik naar boven. Hè? Oh, shit. Ik mis deze sneeuw, ja. man. Ik wil het echt weer een keer in Nederland. Ik heb echt een beetje hoop dit jaar. Ik denk echt alleen aan treinen rijden dan niet. Ja, tuurlijk. Gaan we weer gewoon zoals gewoonlijk weer even op de truck afscheid nemen. Ja. Deze keer wel goed in de camera kijken. <laughs> oh. Oké, okay, wie gaat de afsluiters wow. schijten? Uh, doe jij het maar, jij bent er veel beter in. Ik ben wel, ik ben gewoon niet weten wat, de afsluiter. Ja. Nou, dames en heren, oh, nee. Het is niet dames en heren. Het is beste kijkers. Daar ga ik even over Ja. <laughs> nou, dames en heren. Ach, kut, zeg ik het weer? Beste kijkers, dankjewel voor het uh, kijken naar deze video. Uh, binnenkort komen er we weer uh, wat nieuwe video's op ons kanaal. Onder andere de Division en Cattlefield 1. Heerlijk. Zeker. En dan uh, ook nog uh, binnenkort, we hebben het er al een tijdje over gehad, maar. Uh, uh, Tele.nl-video uh, komt er ook nog. Ja, die komt en, heel uh, snel gaan... aan. Ja, en we gaan ook gewoon proberen. En nog, ik heb wat oude spelletjes nog in vroeger. Uh, PC spelletjes, dus die gaan we ook gewoon proberen te spelen. Kijken of onze computers dat nog kunnen. Ja. En uh, want die spellen zijn ondertussen zo oud joh. Maar dat wordt ook helemaal mooi, dus uh, En anders, en, uh, anders heb ik nog Zoo okay. Tycoon die we zouden kunnen gaan spelen uh, dat is ook wel heerlijk Ik heb hier ook onder andere van die oude Harry Potter's en Assassins en... Crazy Taxi, oeh, nice. Die zie ik hier ook tussen. Maar goed, dan uh, zien we bij jullie weer in de volgende aflevering. Doei. Adios.